I'm finally right here with you. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer op pad met uh, deze toegang in uh, de uh, sneeuw en met de noodhulpdienst samen met Mick in dit geval. Hallo Mick. Hallo. Wij zijn vandaag de 502. Positief. Ja, positief. En uh, ja, wat gaan we doen? We gaan surveilleren, meldingen pakken. En uh, ja binnen de roleplayer reality. Shout out in ieder geval naar RPR dat wij dat ik welkom ben bij de politie. Want normaal mag dat natuurlijk niet zomaar. Dus we gaan lekker de straat op. Voor de goede orde zal ik nog even blauw en oranje en stop en groen en oh dat gaat fout. <laughs> en dit doen. Helemaal goed. Ja alles gaat inderdaad. Alles gaat toch? Achterin hadden we gecontroleerd, we mogen hier niet naar links, dus dan gaan we naar rechts. Oh, oh, daar gaat het al bijna fout. Het is glad geloof ik hè? Ja, ongelooflijk. Regist in de Audi en uh, ja, ja, is die is niet echt te controleren zeg maar. En de Audi, dat is altijd leuk. Maar die dus is ook oh, excuus. Om straks even bij de pier te kijken of in ieder geval bij het strand, voor het evenement wat daar gaan is. Ja, daar is een of ander gek in, uh, evenement waar mensen uh, ja, uh, mogelijk uh, onderkoeld zouden gaan raken. De BOA heeft daar de leidingen. Ja, uh, vanuit de ambulance stond er ook uh, in ieder geval een eenheid, dus uh, wij gaan dat ook even meepakken. Wat gaat het uit? Ik denk dat het weinig zin heeft om daar nu al naartoe te gaan, die zijn dat ook nog aan de opstart. Ik weet niet wat voor een evenement het is, maar dat hebben we net in ieder geval met de briefing even gehoord. Ja, ze waren ook niet heel specifiek in. Ze zeiden ja, een winter evenement ja, kan heel veel zijn. BOA is altijd uh, geheimzinnig. <laughs> heel specifiek. Nee, niks tegen de BOA. Nee, zeker niet. Goeie mensen. Zeker heb jij nog hotspots die je normaal uh, vaak bezoekt uh, nou het ding is ik rij 9 van 10 keer uh, bij de landelijke eenheid dus ah, uh, ja dus... vooral voor mij altijd snelwegen ja. uh, ik probeer wel meestal vooral nu natuurlijk wat donker begint te worden uh, het noorden even te kijken bij uh, ja zeg maar die hele woon, uh, woonboulevard. Ja. daar even te kijken of daar ingebroken wordt mm. want ja eerder donker dus uh, helaas gebeurt te veel en het is nu al donker dus we gaan meteen even die kant op maar jij ja, bent dus normaal uh, landelijke eenheid? Uh. Ja, zeker. Ik heb ook uh, hiervoor een hele tijd uh, 40 groepnummer gehad voor ja. het zeg maar en zo. Dus voor de noodhulp kan ik jou nog wat leren. <laughs> zeker. Nog genoeg. Ja, ik ben vanaf agent uh, bij de landelijke eenheid gezeten. Dus. Ah, ja, dan ben je er wel gewend. Precies. Ja, vandaag zou ik ook weer met Jazzy mee gaan. Die kennen we van de vorige video. De video zou ook weer ongeveer hetzelfde uitzien als die video. Nu hebben we natuurlijk de introductie gehad die begon. Nee, zonde. Die begon wat um, toen tijd wat uh, snel meteen met een melding in de tunnel hadden we die toen. Uh, maar nu gewoon met een introductie, daarna zullen we uiteindelijk stoppen met die introductie. En gaan we langzaam over op, uh, of dan stoppen we even de opnames en dan starten we ze weer op het moment dat we een melding krijgen. Maar? Maar, ik hoorde een maar. Nee, maar dat het. was iemand hierboven. Um, ja in de tussentijd gaan wij natuurlijk surveilleren en de kans dat je iemand tegenkomt hè, in de surveillance dat is uh, ik denk wel klein als we daar eerlijk over mogen zijn. Um, het, het blijft het natuurlijk er wel rond, aan, zijn maar wel 11 burgers. 11 dus. burgers inderdaad ja, dus het kan zomaar zijn dat we daar eentje langs zien vliegen, het kan ook een, zomaar zijn uh, dat we inderdaad iemand ergens op betrappen. Maar ik denk niet dat er zo snel een burger is die zegt van laat ik dus bij dit huis proberen in te breken <laughs> met de hoop dat er een agent langs rijdt. Dan kun je denk ik nog lang wachten. Die gaat het uiteraard wel bellen. Maar het kan zomaar zijn dat hij die, die melding wel wil doen, is aan het doorbellen met dat wij dat toevallig langsrijden. Meestal krijg je dan weer. Oh nee, moet je niet negeren, negeren, ik bel, ik bel nog 1 en 2, maar ja, zo gaat het echt natuurlijk ook niet. Dus, nee, uh, zeg ik ze ook niet wacht wachten even. Nee precies, bellen. dat dacht ik toch. Ik, uh, ik ben vandaag gewoon vuurwapendragend, zoals de vorige keer. Dat ging super goed, zoals jullie zagen. Ik was de e ik, Mick, heb je dat gezien? Ik, was ik de heb het enige... toevallig nog niet gezien, okay. maar ik uh, kan al iets je horen opmaken dat het dus niet zo'n succes was. Nee, dat was zeker een succes. <laughs> Vijf doden. Nee, um, ik had, we hadden een, een melding van een gast met een vuurwapen. Ja. Dus ik met mijn goede gedrag, ik stap die auto uit, ik loop naar de kofferbak om dat kogel weer in vest, hè roleplay te pakken. Ja. Zegt hij, GAS, wat doe je? Stap in! Dus ik helemaal in paniek, ik kon dat Kogelweer het Vest niet vinden, dus ik stap erin, zonder Kogelweer het Vest. Toen ja, zei hij, doen we wel, doe we wel in de auto aan, maar dat hoorde ik niet, tot hij dat zei. Dus uiteindelijk hadden we BtGV, alles, en iedereen had een Kogelweer een Vest aan, behalve ik. Maar je bent niet neergeschoten. Ik ben zeker niet neergeschoten, ik schoot op hem zelfs. Ja, heb ik laatst ook een keer gehad, toen was ik dus uh, ongemarkeerd. Ik reed uh, lekker in mijn blouse rond en toen uh, kwam er deze, kwam ineens een vuurwapenmelding, toen ik, oh ja. Ja, ik heb geen kogel weer in het vest bij. Naja, nee, dus is niet <laughs> een zorg niet dat jij eerder dan schiet dan de anderen. Ja, precies. Ik had, uh, ik had In mijn Audi had ik geen uh, kogel weer in het vest gelegd, dus dat was even een probleempje. Onopvallende Audi dan neem ik aan? Jazeker, de onopvallende Audi. Ja, de vijfde wil geen hebben. Voor een prio 2-tje zou een persoon uh, kerst... of uh, kerstman Sneeuwballen tegen de ramen van het ziekenhuis aangooien. Uh, persoon is verkleed als kerstman over. Postcode 201. Ja, het vernomen. periode 2 aanrijdend. Prio 2 aanrijders dat is vernomen. voor 5 en 2 uit. Ja, ik heb de locatie erin gezet. Oh, kut. Ga ik al. Ik heb de locatie erin gezet, Wim. Ja, dankjewel hoor. Um, ja, gaan we eens kijken wat vooral een boefje die kerstman nog is. Het is niet verboden lijkt me, maar het is natuurlijk niet heel raar, of het is niet heel... Uh... Prettig. Heel prettig inderdaad. Het, uh, maar misschien is het voor de goede orde, hè, voor de kindertjes daar. Ja, exact. Is het het, het, het uh, Erasmus ziekenhuis? Of, uh... Maar volgens mij wel. Uh, uh, je zou we hier uh, de ook mogen rijden. Hè? Ah ja, per 2. <laughs> Links is, ja. Ik heb in ieder geval de route in de navigatie gezet. Ja, ja. ik zie hem. Het zal beneden zijn, denk ik. Uh. Dat denk ik wel. Pakken we tunnel in, dan zijn we er zo. Krijg jij ook een disco van de straatlampen? Ja, in? hier wel. Op deze plek wel. Oké, okay, top. 2 voor dat jullie twee, voor jullie kijkers, is, is natuurlijk vrijstelling. Hè? Het is ik heb zo'n gevoel dat we vanavond ergens een glijder gaan maken met de auto. Nee joh, ik ben perfecte rijder. Ja, oké. Okay. Dus wij mogen... We hebben dan ook al een keer in dienst met Jasper meegereid. Ja, maar dat is een apart, een apart geval. <laughs> Zet hem aan de links is het dan. Ah, dat Zou het hier. moeten zijn? Ja, ik zie man. Hebben we geen uh, gevonden? Eh, uh, goeie avond heer. Goeiedag. Shit. Hey. Hey, Goeiedag. Oh, hij de band. Ben niet zo snel. Goed terug? Ja, ga er maar weer in. Hey, ja, blijf eens even staan. Hé, hey, stop eens even met gooien. Hey, meneer. Hé, hey, luister eens even. Even kappen, vriend. En hey, nu blijf je staan. Ik voelde je bij deze om te blijven staan. Kom op. Nee. Wegwezen! Jawel staan blijven. Nee, rot op. Ja, 5-2 aan zit er in de auto. Ja, begrepen. Rot Hij op. Hij gaat uh, naar boven. Kom op, staan blijven nu. Nee, rot op. Ik heb geen zin in jullie. Ja, je maakt alleen maar erger. Nee, rot op. Nee, Houd jij het even? Hij is boven nu. Ja, ik probeer zo snel mogelijk uh, nee, staan blijven, over, kom op. Ik nee. Hey, anders gaan we geweld gebruiken. Het is nu klaar. Hey, Waar ja, de snelweg op de afrit uh, of uh, ja, afrit snelweg bovenaan. Microphone Kom op, staan blijven nu. Nee. Ja, ik ben onderweg, maar auto slipt een beetje de sneeuw. Microphone ja, af, boven. We zijn wel boven. We zijn niet de afrit. We rennen nu richting bouwplaats daar. Maar ja, ik heb nog geen zicht Jullie Ja, dat dat dat. Ja, stoppen nu. Blijven staan. Probeer de auto weer voor te zetten. Nee, we ah, Tik hem maar aan hoor. Bouwterrein, let op. Uh, hier, uh, je weet niet wat hier onder de sneeuw ligt. Ja, let Laat op. Laat de auto weer staan, kan niet verder het terrein oprijden. Ja, ja oh, nu shit. heb ik je. Kom shit. op. ja pakt vast zo waar ben je nou oh daar zo naar de grond jij klaar nu Pro, muted. nee niet verzetten gewoon meewerken of gebruik pepperspray. ja ik heb nou hebben we er een ook even gehad voor vandaag ja hij scap nou eens met die sneeuwballen joh nee rot nou gewoon op Hé, hey, wie heeft er nou voor zin Oké, okay, let op, hij verzet zich nog steeds een beetje. Heb jij zijn arm? Ja, ik zijn arm Ik wil alleen een gesprek aangaan, hoef je nog niet meteen weg te rennen hè? Hey, Hé luister één keer en ik hou je arm niet strakker vast. Dat is in een fijne positie. Zo, dan kun je niks meer. Hé hey, luister eens, wat is de reden dat jij wegrent? Hallo. Nou, ben je doof of. Uh... Nou, dan zwijg je dan zwijg maar je wel maar. Prima. Ik ben in ieder geval aangehouden, negeren antwoordelijk bevel. Je bent niet te verplicht. Ja, nee, kom op, nee. meewerken nu. Nogmaals, anders gebruik ik spray, hè. En dan pak ik mij niet uit, ik hoor los. Rot op. Trek dat maskers van hem af. Daar ja. eens mee beginnen. Heb jij zijn rechterarm? Ja, wacht. Nou, ik pak de yes. Ja. Boeit links. Arm op je rug. Uh, probeer hem strak vast te houden. Ja, nee, ja, arm rechtsbij. op je rug, meewerken. Doe rechtsbij, wacht. Heb je al gemeld aan de c? Ja. Nee, nu. ik nog me niet gemeld. Ik zal het uh, aanvraag aanvraagspraken doen. Yes. Nou, hier Appen heeft ook een aan. gezicht hoor. Blijf nou gewoon van me af. Hé, hey, geef hem eens terug. Zetje, geef kopstoot. Hé! Hey. Hé, hey, even rustig doen vriend. Leg maar even plat anders. Arm op je rug, plat leggen ja. Ik ga ook Kom meteen uit. even een eh, postje bijvragen, want hey, er zijn een belangrijke voor hem boven. Werk dan mee? Zo, heeft me wel goed geraakt. Uh. Blutje. Nou, nah, bloeien niet maar. Voel hem wel. Snel om tellen koppen niet te stoppen. Ja, even rust. Hoofd snel. We hebben eenmaal persoon uh, AT voor een heerhandtelijk bevel. God. Ik had wel graag uh, even deze kant in een extra postje oh, oh, gehad. Persoon God, verzet zich geven uh, tegen uh, het vervoer over. Ja, 0502 gaan we regelen Ja, is van nemen wel OC. Hé, luister vriend. Hé. Hey. Oké, okay, dan moet echt een uh, even collega bij komen. Ja, oké. kun jij anders even zijn benen proberen klem te leggen. Heb jij zijn uh, armen? Armen zitten in de boeien. Nee. zit al geboeid. Hoofd in de sneeuw, pak zijn benen. Ja, ik duw zo, valt sneeuw in. We oh, zijn hey, ja, nou even rustig in de sneeuw. Echt zijne eentje met spoed spoed hebben hey. we Ja, uh, één hey. met die stemmen geliefd Gaan we wel regelen. Ja, ik heb de benen. Wel. Kruis de, de benen, En nou kun je even rustig blijven liggen. User left to a channel. Ja ik durf de auto hier niet, volgens mij krijg je het niet naar beneden. Nee, dat moet je ook niet doen. Hier, hier sowieso niet. Nee, die uh, kom vast te zitten. Hé hey, kameraad, luister eens. Als je nou gaat meewerken, dan kunnen we in ieder geval uit die sneeuw alvast. Nee, ik hoef jullie hulp niet te roepen Heb jij jezelf verwond hier dat? Op. Op. Dat is best wel een hoog sprong geweest. En met die, uh, die uh, wat zijn dat? Stalen dingen? Uh, ik denk dat ik straks liever ook even uh, langs ziekenhuis <laughs> <eerder> Ja, als ik heel erg Is goed. Uh, hij heeft me wel klap gegeven. Ik heb ze benen, gaat het nog? Ja, gaat wel, al. alleen een uh, beetje duizelig, maar. Oké, okay, als het niet gaat, dan uh, lukken, ga je, ik. Nee, neem ik alles over. Ja, uh, jij kan beter uh, even spullen jij. Ben je er ook nog beledigend, of beledigend, zo, beledigend daar een functie <laughs> bovenop hebben, of niet? Zelfs het agentje kan zelfs niet praten. Schiever. En dat is een agent van tegenwoordige tijd. Nee. keer ook niks meer mee. Kunt Wouter. Ja, dat is bij deze belediging. Komt er ook nog bij, jongen. Zo, en nou is het afgelopen klaar. Wat we zo meteen gaan doen. We gaan jou gewoon optillen, want meelopen ga je waarschijnlijk toch niet. Ga naar ons voertuigje, wordt achterin neergezet en we gaan je naar het bureau brengen. Even een daar voor dat we gaan ja. uh... Hierop, hier op je masker. Ja, ja top. Ik krijg man, even een maskertje om omdat je ze leuk vond om tegen mij te spugen. Stel dat je draait hoofd. Ja. Let Kun op. Kun je even het hoofd vast, vast? Oh wacht doe ik trouwens ja. al. Anders gaat er gespugen. Ja, let op. Ah. Ja, doe jij even een Zij... maskertje op? Blijf er eens vanaf. Gewoon de Blijf en, eens van. En, uh... Blijf eens van ja. mijn hoofd af doe even een maskertje op, Kevin. Ja. Pas op hoor. Ja. Oké, okay, uh, Wim en Kevin gaan we optillen op ja. drie, oké? Okay? let op, let op, let op. Eén, Pak twee, de drie. Ja. Kom op. H heb je hem? Uh, oh. Nee, het schrippelt nog tegen, wacht even. Anders pakken we hem gewoon uh, bij de armen. Dan sleep hem maar mee, in de sneeuw hè? Ja, Pas op, hij schopt, ik kan hem ja. zo niet houden. Ik laat zijn go. benen los, let op. Ja, go. Gewoon mee trekken aan de armen, ja, onder een de hand armen. Hand om de hoofd, even omhoog of mee Eens het hoofd, andere twee de armen. Ja, ja ik doe. Ja, let op, hij schopt. Geen lach ah, schop terug vriend, ik ah. wil je niet hebben denk. Een knietje in je zij is misschien ook eens goed. Ik kan me niks regelen. Trek mee, kom, meekomen. Ah. Als je, je één keer verzet dan lig je daar ook weer mee kop sneeuwen is dat duidelijk? Maar zelfs wel dat het de trap is of hier? Ach jee, kennen jullie het weer niet alleen aan jochies. Je hebt wel weinig respect. ze ben je niet opgevoed lijkt me. Ik mag jullie ook niet. Gewoon trekken, ja, gewoon trekken. Ik heb één ding groot op mijn rug staan. A-kap, Al kop hm. are bastards. Helemaal top. Uh, even tussendoor voor ja, jullie oké, even een berg op kijkers. Um, jullie vroegen mij Meestalijk. allemaal massaal of ik user joint channel, channel uh, microphone doorheen on, doorheen microphone doorheen. off. Um, uh, uit kon zetten, uh, maar dat wil ik niet. Zeg maar bij ons en we zijn met z'n tweeën. Nou ja, slim ja. Uh, Dat was de rechter toevallig hè. Ja. Uh, ja. Denk ik um, dat mij. Of ik dat aan en uit kon zetten. Uh, of uit kon zetten, opkangen. maar dat doe ik niet. Ik, ja, ik vind het super onhandig als ik niet ja, hoor of mijn microfoon aan staat of niet en of, uh, het niet of iemand, iemand het geval. kanalen komt. Dan weet ik of ik de opnames moet gaan starten en zo Yes, oké, okay, voordat de je die auto in gaat? gaat. Ga jij erop klimmen zo Ja, doe ik zo. Leg Vier hem maar horizontaal, til hem maar af. maar tegen de auto? Yes, hey, we gaan eerst even fouilleren voordat we gaan rijden. Ik ga ook dat je afdoen. Heb jij je scherp voor bij het mutsje, dat moeten weten Kom je vanzelf achter. Kom je vanzelf achter, alles wat we dan deze aantreft Kevin, pas even op als je een vrije alsjeblieft. Ja. Zou je niks verbaasd, als je nog een mes of iets bij heeft. Eh, ik heb een mes. Een vrije Een klein Zo, nou, oh. die heeft wel een face Lekker voor gemaakt. Dan. Gelukkig zorgt dat mes net op tijd dat ik hem nog een beetje had kunnen ontweken. Oké, mij je deze ook uh, aanraden voor voor verboden wapen bezit. Zeg, waarom is je stem zo irritant? Dat weet ja. ik niet. Uh, is het idee om even recherche in ieder geval te vragen voor het vuurwapen? Zullen je gewoon meenemen? Ah, mee. Ja, neem maar even voor mij. Kijk in ieder geval even of hij geladen is. Hey, uh, werk naar mij. het harder tegen de auto. Uh, Kevin, wil je even kijken of hij geladen is? Ja, Doordat ik even. mijn geladen auto achterin liggen. Hé, oh. <lacht> hey, vriend. Doe even normaal. Geef knietje. Kom op, meewerken. Oh, lekker. Lekker, ga door. <laughs> nou, dit kan toch niet, deze man? Die drugs op of zo, sowieso. Ik weet niet waar jij uh, zo blijven wordt als we je je trap geven. Uh, voor jou... Um... Hij is niet geladen, maar er zitten wel kogels in. Okay. Ja, hij is niet geladen, maar uh, zit er zitten wel een paar kogels in. Oké, okay, top. Uh, als jij dan nou even uh, die in een bewijszak doet, net als de andere spullen, dan even achter ons aanrijdt. Want we maken er uh, met toestemming zeg. van. Zeg! Dus ga ik even aanvragen zeg. in ieder geval. Ik ga je misschien hou Hij is even je mond dicht. Ik Can't ga in ieder geval, hoe uh, weet dat, even toestemming aanvragen bij FC, want hij... Uh, ja, we gaan nog wel schrijven. Hij wijdert er deur dus open. Ja. Yes, we leggen hem even plat in, helpen hem even mee met erin te uh, trekken. U. Ja, leggen, drin. op, ja, drin. duwen, kom op, benen erbij. Gewoon naar bovenop zetten. User joined your channel. De 0502, mijn urgent, rechtbericht. Ja, zouden wij uh, de verdachte met de Prio 1 mogen voeren, gezien hij zich uh, redelijk agressief opstelt en uh, blijft gezet hebben? Bij deze toestemming over. Ja, is vernomen gaan wij uh, met toestemming richting HB uh, verdachte voeren. Ja, 20, of, of hij is dat is nou. maar. Ja, nou rustig blijven maat. Heel erg bedankt. Hé, dat heb ik. 52, ik geef dit nog een houtbron. Ja, dat wij zijn ook wel naar bij je. Gaat hij naar achteren? Hé, hey, vriend, hou je nou eens even rustig? Je wordt daar niet iets om hem in te sluiten. We vragen nog eenheid erbij op het bureau. Ja, zijn nog. die, die oude hier even. Ja, koep jij even. Collega! Kun je, ja, kun oké, we je even meerijden? We hebben echt eentje die heel lastig doet. Die moeten we dadelijk even uh, met een, een paar man. Uh... Ja, kom ernaar. Rij achter je. Ik kan dan. ook een collega let op hoor. Er zijn misschien nog wel wat meer op de daarbij. Pak even hier binnen door. Uh... Ja, is goed. Oké, okay, ik ga dan een laatste af, als jullie even vast uh, buiten de auto staan. Even wachten op Kevin nog. Ach, kunnen jullie echt eigenlijk... Kevin, kom jij ook via de achterkant, dan kunnen je jullie wel met vier uittrekken. Nou. Oh, oh, extra hier. Ah, oh, je mond is even. Ja, ik had de auto snel voor, dus dat zat ik ga niet door. Zeg, door. zeg je bent heel irritant, ja, houd je smoel. Maar oh, Even rustig aan. Jij mag zeker je bek houden. Ik mag je niet. Ik wil niet, met die lelijke ogen. Helemaal prima. Jij hebt wel veel haat naar politieagent, hè? Goh! Denk je? Waarom is dat hij Heeft die collega geen toestemming gekregen, Niet jouw wat? probleem. Nou, ja, wel hoor, maar hij moet via binnen komen. Kijk. Ja. Nou, dan Hij okay. uit voor staan Oké, okay. okay, ik ga daar eerst voorzichtig af, en dan moeten we snel ook die auto uit uh, trekken. Had je toevallig vanuit binnen al gezien of er een vrije cel is waar we direct naartoe kunnen lopen? Ja. Oké, okay, top. Nou, okay. Ik ga er nou voorzichtig af, pak jullie maar meteen vast. Ja, ik doe de deur bij deze open. Let op, uh, collega's, ze schopt. Ja, ik ga ja, er nou af. Op, pak ja, ze benen, pak zijn benen. Ja, ja let op, let op, ze schopt. Ik heb benen. Ja, gewoon naar buiten trekken, gewoon trekken. Ik ja. ja, heb benen bij het onderbarmen. Nee. Optillen, alles wat kan, ja, gewoon optillen. Kom Kop naar beneden ja, duwen. Goed. Ja, ja. Even rustig meekomen. Nee, hij blijft eens van me af. Handen lopen meneer, blijf kom op. eens van me af. Zet het je schot in de rond. Hé, hey, let nou. Hé, oh. hey, normaal. Je kunt ook nog steeds hier worden gepepperd, hè? even dat je het weet. Maar nou, boek me niet. Anders ja, loos, ga je gewoon de griep. Welke had je? Pak Ik deze voor me. Deze voor, oké. Okay. Oké. hem in de hoek? Duwen. Uh... Ja. Hebben we een schild ofzo? Ja. ja, niet nodig. Kom op. Hé, hey, de... luister hoe we het gaan doen. We gaan daar af doen. En daar ja, ik jouw handboeien afdoen en jij wacht maar bewegen tot we allemaal die cel uit zijn, anders lig je binnen 10 seconden weer met je neus op de vloer, duidelijk? Dan me benieuwen? Maar ja, prima. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Pak hem allemaal vast. Ik doe de boeien. Yep. Oké, okay. iedereen ervan, of in ieder geval die er nog niks mee te zoeken hebben we vast eruit. Ja, goed. Ja. Ik heb een beet. Sluit ze erin. Goed. Klikt los. Kom jij als laatste? Ja. West comma. Links, los, rechts. Los, pak boeien, loop naar achter. Go, uh, go. Oh ja. ja, nu ja, gaat ik buiten. binnen ja. op slot. Goed. Goed. Ja, Goed. Ja, ja. Mooi. Yes, de AOVJ komt binnen een paar uur uh, deze kant op. Om in ieder even uh, alles uit te leggen verder, duidelijk. Ah, hij slaat die hele zeil kort klein. Zullen we ze boeien ah. we gewoon weer aangeven? Uh, ja. ja. Denk ik wel, dat is Hij ja. ja we gaan separeren ofzo? Ah, Hier niet ben ik bang, dan moet, ik even een, uh, dan moet hij al direct door naar de... Uh, ik ga hem niet weer uh, transporteren. Ja, maar dan moet hij gewoon in de gevallen, de bus, of zo. een gevangenbus bus ofzo. Hebben we geen schild, want ik ga niet nu met hem... Uh... Ik zal even kijken. Ja, met zijn alle naar binnen. Ja, wacht ja, wacht even, volgens mij weet ik wel een keer liggen, het moment. Kunnen we die van niet even van een afstandje even pepperen? Misschien dat die dan... Uh, ja, ja dat nou ja, als, als jij daar ja, in, in die ruimte gaat staan en hem gaat pepperen, heb je er zelf net zoveel last van. Leg even verschilt. schild. Nee. Uh, ja, kijk eens alsjeblieft. Oké, okay. we lopen gewoon met z'n allen achter het schild naar binnen. We duwen nog per even. direct die muur tegen. Armen spreiden. Ja, ik, uh, ik heb stokkie. Prima. Oké. Okay. Okay. Ja? Uh, jij gaat voorop met het schild. Uh, nee, kijk eens alsjeblieft. je. je, oh. <laughs> je. Oké. Okay. Hey, luister vriend, wacht even. Hey, ik ga rustig gaan doen of voor gaan helpen. Al in de gaten als je nee. en niet Kom kijkt dan. Kom en dan. In de. Ja? ja, wacht even. Kom dan. Kom dan. Hey, wacht. Als je niet kijkt en in de hoek staat, dan pakken we hem. Ik geef hem een tik in de stok en dan ja, ja, de andere, doe je snel om. Kom, kom, kom. Duw hem tegen de muur, duw tegen de muur. Oh, let op, let op ja, jongens, let op. Ja, de vast, pak hem bij. Ik heb een hem arm, ik heb ze al. Klauwen naar achter. Duwt schild volledig tegen persoon. Ja, ja. ja, ja. ja snel de boei om. Boei. Ja. ja, pak zijn andere arm vast, lukt dat? Ja, ik heb hem. Die boeien gaan af als jij je weer gedragen, duidelijk dat op, een schopt weer. Ja, laat we gaan ja. eruit. Kan uit toch niet gaan van me. Maar. Uit. Goed. Godverd. Godver, blijf toch van me af. Goed. Jullie vieze Ah oh, nee, mijn muts ligt nog binnen. Ja, laat maar. Ja, dat zou ik van jullie <laughs> We uh, zijn wel genoeg. Kom. Nou, nou, dat is ook weer een avontuur geweest, jongens. jongens. In ieder geval, jou ook bedankt voor het helpen, want toen hadden wij met ja, twee we. niet gekund. Nou. Nah. Nou, nou hadden ik denk er zeker van niet. Hadden wij wel jullie, jullie, jullie Ja, nee, jullie kunnen veel, maar zoveel? Hadden we dit gewild? Nee, denk ik niet. Nee. Nou, laten we maar liggen die uh, En als ze over een half uur nog niet uh, Als ze over een half uur nog zo is, dan vragen we een ambulance en dan krijgt je spuit. Jezus, ik heb zit erop gedaan hoor. Ja. Yes. Dan ga ik even kijken wat hij met de auto heeft gedaan, of die nog heel is en of die niet schoon uh, moet worden. Nee. Wessel, maak komt los. Ja, kom, nou ja, ik los, geen melding Heel simpel. Maar wil zeggen, en ik weet niet of ik dat ook al tegen de kijkers heb gezegd, wat, wat ik zo jammer vind aan GTA, je kunt niet... Uh, kijk, je kunt alleen maar zeggen en typen. Je kunt niet daadwerkelijk hem vloeren en niet daadwerkelijk hem vastpakken. Nee, en... er is wel een nieuw iets als het goed is, wat ik al gehoord heb. Als je een wapenstok in je hand hebt, kun je wel iemand vloeren. Ja, je kunt ook, als het goed is, shift G in bepaalde servers en dan pak je iemand beet en dan vloer je hem inderdaad en dan leg je hem op de grond en dan kan die persoon een paar seconden niks en dan kun jij in die tijd kuffen. Alleen, wat ik nu echt bedoel is dat je nu echt gewoon, die, je zat met hem te stoeien, maar je zit eigenlijk gewoon een beetje dom op hem <laughs> en te typen en te zeggen en dat vind ik, ja, dat is jammer dat lijkt ja. me in het echt wel leuk om dan een keer te doen maar aan de andere kant is het wel aan gta bijvoorbeeld uh, achtervolgen of zo die vind ik dan wel ook weer serieus leuk omdat je dan ben je wel echt bezig bezig dus dan ben je echt wel minder aan het typen. dat ja dat klopt we gaan trouwens even naar de pier anders uh, ja goed idee zijn we een uur verder als uh, oh ja echt als uh, de 0502 met de, 05 de Citroën ja, positief. Uh, eenmaal AT-persoon is eindelijk rustig ingesloten, heeft wel zijn boeien nog om. Uh, dus dat is even om uh, aan de collega's uh, bij het HB te kijken wanneer die weer rustig is. En uh, verder staat iedereen weer op een uh, staartsteen over. Ja, voornamelijk nou slijp ik jullie weer terug op. Ja, dank u wel over. Weet ik we gaan ik gaan weer een pas op, hij zit achter Oh, die daar de... komt ie, oh shit! <laughs> <laughs>